Ja. Zo, Wacht. lieve mensen. Is het haar goed? <laughs> ja. Oké, <Okay>, actie. Zo, <laughs> actie. Zo, lieve mensen, welkom bij de vlog van de stofjes. Wat gaan wij vandaag doen? Ik ga een proefvlucht maken met mijn droom heb ik recentelijk gekocht, het is niet zo'n uh, super dure, uh, alhoewel hij is, uh, was uh, duur genoeg. Maar ik heb hier bijvoorbeeld nog geen uh, gimbal uh, camera en zo. Uh, ik ga deze gewoon gebruiken om te proberen. Ik wil eerst wat, uh, wat, wat financiën in de vingers hebben om met zo'n ding te kunnen vliegen voordat ik een, uh, een, een duurdere ga doen waar zo'n gimbal op zit. Die je helemaal kan trekken, deze kun je ook, ook laten trekken. Uh, Oftewel, uh, als ik ga lopen, uh, dan kan hij me volgen. Uh, ik kan hem uh, zeg maar van, uh, met waypoints uh, laten werken, uh, dus uh, hij kan best wel veel. Alleen, uh, ik heb geen uh, beweegbare camera, dat is het enige. Uh, ja, wat ik nou ga doen, ik ga gewoon even proberen. Ik heb uh, bij mij achter geprobeerd. Uh, dat gaat redelijk aardig. Uh, maar goed, het is maar een klein, kleine ruimte en ik wil hem even wat uh, groter proberen, dat ik wat uh, hoger... Uh, dat ik wat hoger kan gaan zitten uh, dan ik, ik, ja, ik zit hier tussen de huizen, dus ik moet uh, zorgen dat ik niet over de huizen heen ga. Als er een windvlaag komt, dan is hij meteen weg. Uh, dus ik ga even naar een sportpark, samen met uh, Fabienne... ...ga ik deze drone laten vliegen, kijken of dat ik wat, uh, met wat meer uh, altitude, zoals ze dat uh, mooi zeggen, dus waar meer hoogte kan gaan werken. Uh, en kijken, oké. Dus... Gaan we zo meteen gaan we hiermee proberen te vliegen. Nou ja, ik, probeer. ik heb al een aantal keer gevlogen hierachter, bij mijn huis. Daar heb ik een mooi speeltuintje, daar kan ik een beetje rondvliegen. Daar heb ik gewoon een beetje wat laag gedaan, wat dingetjes geprobeerd, uh, hoe stabiel dat hij is. Uh, hij is redelijk stabiel, ik heb ooit al een keer een doorn gehad, nou dan moest ik, kom de afklap, moest ik hem corrigeren. Ik kreeg hem niet getrimd, uh, zodat hij mooi en lekker in de hover bleef. Uh, dat doet deze wel, dat is op zich uh, ja, helemaal geen verkeerd dingetje. Uh, nogmaals, het is alleen niet zo duur. Uh, overigens, deze weegt onder de 250 gram. Uh, omdat hij onder de 250 gram weegt, heb ik geen dronepapieren nodig. Boven de 250 gram uh, heb je dat wel, dus dan moet ik zo'n uh, zo drone uh, dingen doen. Dus ongeacht uh, of dat ik nou ergens ga vliegen, natuurlijk moet ik wel uh, houden aan bepaalde reglementen. Uh, Graaf ligt relatief dicht bij uh, Volkel. Alleen ik heb de kaart even nagekeken, hier in de graaf gaat geen uh, drone, um, weet je nou, uh, uh, dat ik niet met een drone mag, uh, mag vliegen, uh, dus geen restricties. Uh, buiten het feit dat als er gevlogen wordt in Volkel, dan mag ik officieel niet gaan vliegen. En volgens mij wordt er nu niet gevlogen, dus zou ik uh, gewoon mogen gaan, uh, gaan proberen. Maar nogmaals, ik ga waarschijnlijk toch niet hoger dan een meter of 50. Uh, het is uh, redelijk winderig, maar ik wil het juist proberen, omdat het uh, zoveel wind uh, staat, wil ik juist gaan proberen om te kijken of ik hier de controle over kan krijgen. Nou, dat dus. Nou weet ik dus alleen niet wat uh, VWN aan het doen is. Waarschijnlijk is het weer vergeten. Ik weet het niet. We zullen wel even kijken. Ik zeg gewoon, ik kom daar dadelijk wel een keer op terug. Ik zie jullie uh, zometeen. Zo, zijn we weer eventjes. Oeh, <laughs> komt schrok. Er komt er keer een dikke auto erbij. Oeh, schrok. Oh, die was gelukkig leeg. Jo. Maar, uh, je kan ook zeg maar doen. Want als jij begint met je droom vliegen, dat ik dan nog vast zo ga... En dat jij dan mij dan heel eventjes zo veel met die drone, dat je dan zo omhoog gaat dat einde zo wel eens doet. Ja, zodat ja, dus ik eens even kijken wat we allemaal gaan doen. Sowieso eerst wat dingetjes proberen. Ik denk dat. Uh... Ja, blijf blijft staan. Geluid. Nou, zoals ik gezegd, we gaan even naar het sportpark. Het uh, is het uh, nieuwe sportpark van, uh, van Graven, het voetbalpark. Daar uh, zijn uh, de drie voetbalclubs van uh, Graven uh, in elkaar overgegaan. Ja, die kan het onder een fusie zetten, maar dat willen ze niet ze willen meer onder samenvoeging plaatsen. Uh, omdat, het, uh, ja, omdat drie clubs hun eigen identiteit. ...in het gebouw houden. Uh, oftewel, uh, Graven had altijd uh, met de kleding zwart-wit. Austria had rood-wit. Uh, SCV, ofwel Velp. Die hadden uh, blauw-geel, of geel-blauw. Huh? Huh? En dat zie je uiteindelijk in de logo's zie je dat weer terug. Zo'n geel in tegen een toekomstauto, hè? Weet je hoe vaak ik die voorbij zie rijden? Ja. Dat is gewoon maar een toekomstauto. Ja, toekomstauto, maar waarom zien ze nog niks? Ja, dat weet ik niet. Ja. Je rijdt te dus snel. Nee. Jawel. Nee. Dan moet je die camera te hand pakken. Ik zweer ja. De... Kijk, ik ben aan het rijden. Ik, maar, ik, kan die camera, ik kan die camera wel pakken, maar ik moet schakelen. Kijk, als we nou een automaat hadden, dan kan ik één hand vrij houden. hoef ik alleen maar te sturen en te geven. Maar dat heb ik niet. Ik heb een auto die, die moet nog schakelen. Dus ik kan die camera niet vasthouden, moet ik iedere keer... Uh, ja, gaat niet. Maar als jij erbij zit, dan kun je die camera gewoon in de hand nemen en dan kun je, je gewoon filmen. Dat is iets anders als dan, als je me nou Niet doen in de auto. Ik kan dat. Niet doen in de auto. <laughs> oh, echt heel Ik Nou twee keer. Huppakee! Ja, ja, ja, ja. Hé, flappie. Die doen dan gaat de airbag eruit. Hij <lacht> <lacht> ziet het al gebeuren. Dan ben je zo'n ding en dan denk ik op. Mooi Het is alleen vervelend, want uh, dat kost best wel wat, uh, wat geld om uh, een nieuwe airbag te laten plaatsen. Officieel. Dus dan moet je een hele nieuwe beach. dashboard Volle baan. Deze auto ontkom je er niet aan om dan een compleet nieuw dashboard erin te zetten. Oh, motor, papa. Zondag, hè. Zondag, motor, weer. Ja, het hangt een beetje van het weer af. Ik, uh, ik, ik, volgens mij was het niet zo... Of het is laat in de middag. Of uh, tegen de avond aan, uh, dat er mogelijk regen zou kunnen uh, vallen. Maar als het zondag goed weer is, dan wil ik eigenlijk samen Fabienne weer op de motor rondje rijden. Dat, dat ziet er vet uit. Ja, maar daar zijn al mensen, papa. Ja, ja daar, want zag ik iemand. Oh ja, nou goed, daar gaan we gaan kijken. Misschien uh, achter hem kan ook nog. Die gaat af. Dit gaat mee. Die gaat mee. Mijne gaat mee. Die, moet Die mee. gaat mee. Ik ga we eventjes afsluiten, we moeten even een stukje gaan lopen. Of we, er mee nemen, we gaan hem meenemen, dan gaan we hem dragen. Nee, dat gaat niet. Ja, maar als ik hem iedere keer zo draag, Dat hebben we ook gezien. Ja, je hebt wel zakken. Ja, maar er zitten al sleutels in, dan beschadig ik die. kijken. Nou, we gaan gewoon, uh, gaan we gewoon even kijken. Hé, hey, grapje. Hi. Waarom loop je nou voorop? Uh, nou, Even kijken. Oh, ik kan ook hier uh, langs. Naar achteren nee. lopen. Ben je naar achteren lopen of ben je... Uh... Nou mensen, dit is uh, wat ik dus bedoel. Dit is het uh, nieuwe sportpark. Waar we ons nu bevinden. Kijk eens, helemaal nieuw. Nieuwe kantine, uh, kleedkamers, materialen, uh, noem maar op. Ah, is echt gewoon uh, En ik supermooi. zou hier eigenlijk ook gaan voetballen, maar ik ben eraf gegaan. Nou, daarachter hebben we ook nog uh, verder. Ik zal uh, straks ook nog even wat uh, shots maken daarvan. Zeg ik ik op... zei ook nog wel. Ja, ik zou nog wat. Ja, je kan nog steeds gaan voetballen. Hè. Ik heb je nog steeds niet opgezegd. Nee, dat weet ik. Dus de, uh, kan nog steeds. Ik hoog, wou zeggen. de leuke tribune, de stoeltjes in de kleuren van de voormalige clubs zoals ik al zeg, rood, wit en geel, de, de basiskleuren van de, van de drie clubs, Dat hebben ze in het logo, het logo wat ze hebben gedaan, die kan ik nog niet openvouwen, ze hebben een logo van de, van de club gemaakt. Ja, wat moet je nou? Ja, wacht lekker hè. Hoi, komen. Kijk of ik dit vasthouden, want ik ga het toch bijna. De... Ik zie dat gewoon om ik het weer laat vallen. Soms. Soms. Maar goed, er zijn natuurlijk nog allerlei uh, activiteiten uh, hier aan de gang, want het is natuurlijk nog helemaal niet af. Dit jaar pas uh, nieuw uh, gemaakt. Ze dus zijn druk bezig met bestraten enzovoort. Dus, uh, oh ja, ze hebben ook nog een, uh, een Powerhill gemaakt. Zou ik dat ook even uh, laten zien? We straks met, uh, met, jij, met de drone. Nou, mag je dat al doen daarop? Nou? Uh, ja, want die is, uh, die is klaar. Ma mag ik dat doen? Dat jij me dan zo bedoelt, nee? Ik, de uh, Ik ga even kijken. Uh, dit is. Uh, oh, we hebben ook een uh, hockeyveld. Want de hockeyclub die gaat ook uh, op dit uh, terrein spelen. Nou, ze hebben van allerlei uh, clubs uitgraven uh, gevonden die. Uh, ja, waar we iets mee kunnen. Nou ja, dit is dan uh, de powerhill waar, uh, ja, waar ze op kunnen gaan trainen. Daar zit je ook een uh, fysio, dus die hier uh, straks de revalidatie kan uh, gaan doen van, uh, van spelers of andere sporters. Uh, van Benne. ik we hebben dus niet zoveel over het gras heen. Nou uh, ja, goed, uh, je hebt uh, daar een trap, uh, een muurtje. Je hebt hier een... Uh, een stukje waar je op naar boven kan lopen, of naar beneden. Dus maar ik daar, wil het gaan doen, sportspullen ik wil... staan sportspullen. Ja, maar ik ga dat. De schoen gewoon zacht. Je moet voor je even één ja, keer Echt, uh, echt uh, mooi. Keer. Dat is echt mooi. Dan kan je, je mooi filmen met de droog nog boven. Ja, dat ga ik dus proberen. Dan kan ik dit, Dan kan ik zou die... je hier uh, een voetje gaat doen, dan kan je even Even voor de fitness. Voor de bootcamp of iets Dus ja, er zijn van allerlei mogelijkheden. Een trap. Ze dus hebben ook een uh, trap. Kijk daar, een power trap. morgen, omhoog, naar beneden. Hartstikke mooi. Nou, daar hebben we Jan. Jan op de tractor. Jan is onze meestal. Man van groot. Dat zijn uh, vrijwilligers die zijn uh, eigenlijk ja, onbetaalbaar. Ik ben ja dag en nacht hier. Ja, ben jij wel heen? Nou dat valt, maar ik wil even om de, de powerhill heen. Om uh, de mensen te laten zien wat er allemaal te doen is. Wat er mogelijk is. Nou, ja, dit is de achterkant. <laughs> dus dan kunnen we mooie rondjes lopen. Drop, draf, goed voor de beenspiertjes. Nou, als ik eerst op de sta, dan uh, waait het redelijk. We gaan even lekker op het valt. Ik zou waar ik de kamer ook even neer kan zetten. voor ik aan Ik weet niet hoe dat dit uit gaat zien. Ja, er is geen wind hè, dus het uh... is goed gestopt. Dus. Ik zal hem midden even op pauze. Mm -hmm. Ik zei er altijd ik kan nog steeds, ik heb nog steeds niet afgehaald. Ik kan er steeds mee en dan uh, mag je bij AMO 17, en nee. nee. Kijk, okay. als ik niet als ik stop met voetbal, echt stop zeg maar, of noem maar wel. Dan ik mijn telefoon Ik dan heb ik ze met de vriend van mij gaan wij eh, de lessen volgen bij Square. Dat willen we heel graag, want wij vinden dat heel leuk. En ik zei, eh, we zijn gisteren ook geweest en ik was super blij. Want je had zo'n heel groot kussen op het begin en hij je zo'n en dan heb je zo'n hele grote toren en dan moet je daarvan afspringen als je dat durft. En daarnaast heb je nog zo'n trampoline, gewoon een lage. En dan maak je er dus een zatten vanaf En toen kwam ik dus staand landend op dat poefding. En, mag je bij de andere zeventig? Nee, nee. Nee, nee. Hij doet knal. Okay, Want kijk, als ik niet... Als ik stop met voetbal... Stop, zeg maar.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 En ik maakte dus een zatten vanaf en toen kwam ik dus staand landend op dat poefding. Time is voorbij. We hebben wat kunnen oefenen. Wat, wat? Even door. Wat zijn die boomstammen? Wat, wat hebben ze daar? Uh, ja, het is gewoon uh, niks. Het is gewoon uh, decoratie. Ja, het zijn wel echte boomstammen natuurlijk. Maar het is uh, niet de bedoeling dat daar gebruik van gaat worden, volgens mij. Het is uh, echt de bedoeling dat. Kijk, ze willen het onder andere hier aan de andere kant. Heb ik al laten zien? Oh, heb je al laten zien? Oké. Okay. Nou, die bomen staan volgens mij niks gewoon uh, ter decoratie, het ziet er gewoon leuk uit. Een beetje een uh, soort uh, strong viking ding is. Welke kant ga je op, anders ga je vast naar boven. Ja? Nou, Even uh, de powerhill op. Oh, dit is goed voor de beentjes. Dit is goed voor de beentjes. <laughs> nou. Nou, Fabienne staat daar beneden, ik ga nog eventjes zien, oh, nog even een stukje hoger staan, dan kan ik ze helemaal volgen zometeen. Ja, uh. ja, ik ben even aan het inzoomen, zo Ja, dat, dat, dat kan niet uh, tegelijkertijd ja, of we moeten even de, de tijd op de, van, de, van, de, van het filmpje even in de gaten houden. Ja, oké, okay, dan zal ik dadelijk wel roepen, ja? Drie, twee, één, go! Ja, dit is een stevig stukje. Dit is een stevig stukje. En gaan, en gaan. Opletten dat je niet uitglijdt. Dat is een lastig stukje dat je natuurlijk even de bocht moet maken. Oh, ik ben te ver. Daar is ze. Ja, wat moet je daar doen? Uh... Hallo, je snijdt af. Nee, dat is. Uh... Ja, gaat ook niet. Dan moet je optrekken. Oh ja. Nee, ik ga lekker met jou. Je zit al over de minuut heen. Ruim. Ja, dat heel hoog. Oké, de power step oh maak een mooi geluidje. Hallo. Dan moet je hier uh, links naar beneden. Links naar beneden. Links naar beneden. Ja, je moet nu tot het einde. Nou moet je de baan aflopen. Ja, dit is ook af, maar Ja, kom, kom door door door door door. Hup hup hup hup hup. <laughs> En... Finish. Bijna twee minuten. Bijna twee minuten. Oh, de andere kant op. Maar dat is, uh, dat is leuk. Ik, uh, ik, uh, ik vind het goed. Shout-out naar, naar de nieuwe club die dit heeft bedacht. Samen met de fysio, uh, noem maar op. Ja, dat is gewoon ideaal. Dat zie je op geen één uh, sportclub. Zo'n is een uh, power hill. Er kunnen heel veel beentjes getraind worden hier. Heel veel beentjes. zeg jij? <laughs> er kunnen heel veel beentjes getraind worden, hè? <laughs> Oh, ja, hier kun, je, hier kun je conditietraining op maken, dan zeg je u tegen. Wacht, hè. Kijk. Dan uh, kun je de beentje laten ontploffen. Kijk, kijk, kijk. Wacht, dan moet ik echt laten staan. Wacht, hè. Ja, bijna. Nou ja, Maar ik zit nou ja. meestal ook als ik zit dat ik het zo doe. spieren test. Nou ja, ja. ja, als je uh, nou... Uh... Dat film je niet, hè? Wat? Ja? Ik een keer sterk dat film, weet niet. Nou, ze is de been dat? Je moet even kijken hoe je filmt. Je moet even kijken hoe je filmt. Ik film het goed. weet niet, ik kan het niet zien. Ja, wel, ik wel. Tuurlijk film ik goed. Een beenspieren test no, no, no, no, no. No, no, no, no, Ja, super, ik vind het wel leuk dat ze er dat ze iets mee doet. Op zich vind ik het wel jammer dat ze zo gezegd gestopt is met voetballen, want ze kan het gewoon hartstikke goed en zij denkt iedere keer van niet. Ze dus kan het gewoon echt goed. Alleen uh, iets meer, als ze er iets meer power in uh, brengt dan wordt het nog beter. je een parcours doen? Nee, dat is geen parcours. Ik zeg, er is geen parcours, toch doen Ja, nee? nee, maar dat is geen parcours. Dat ga ik niet filmen, nee. Nee hoor, nee hoor. wat was het? Ach jee, ach jee, ach jee. Nou, nou, nou, nou, nou. Ja, hallo, no. mijn voeten, die zijn glad. Je voeten, je schoenen. Ja. Nou, dit is dan zo'n uh, zo zo zo zo zo trappen uh, dingetje. Dan kun je de bal zo tegenaan trappen, zo, een muurtje tik, hè? Dan kun je ook je skills oefenen. Maar hier kunnen ze ook straks, als ze buiten zijn, kunnen ze hier matjes neerleggen, dat is de bedoeling. Dat ze hier ook matjes neerleggen en dan zeg maar, met een bootcamp... ...dat ze hier dan hun bedrijfheid kunnen doen vlakbij, dan hoeven ze niet op het gras te liggen als het een beetje nat mag zijn. Dus daar is dit ook een beetje voor bedoeld, dus niet alleen maar een soort trapmuurtje. Die je natuurlijk wel voor kunt gebruiken, maar uh, het is eigenlijk uh, zover ik begrepen heb bedoeld om hier, dus dan, uh, zeg maar bootcampers op een matje en dan hier oefeningen uh, met dumbbells, met elastiek, met uh, noem maar op uh, te gaan doen. Opdrukken niet tegen de muur aan, probeer de muur weg te drukken. Nou, dat was een beetje een uh, korte vlucht, <laughs> drone, een beetje een korte vogelvlucht. Uh, de... Ja, een klein beetje sportpark. Ik heb natuurlijk niet alles kunnen filmen wat ik eigenlijk wil. Hoe dat ik het eigenlijk wil, dat komt nog. Zoals ik al gezegd, even oefenen met de, met de drone. Kijk, nog eens. Sportparkje. Nou, het ziet er toch geweldig uit zo. mooi. Super nice ja, vanuit, de, vanuit de regio ja, wordt daar ook uh, nagekeken En er zijn heel veel clubs die uh, eigenlijk al eigenlijk met verbazing te kijken wat, wat we hier uit de grond uh, stampen Shout-out naar alle vrijwilligers Echt, alle vrijwilligers van de drie clubs die hier mee gemoeid zijn uh, Partners uh, van de vrijwilligers, maar ook bedoel eigenlijk de, de bedrijvenpartners, uh, sponsoren, uh, noem maar op. Uh, we hebben heel veel kennisimpact, met betrekking tot uh, de mensen die, die dit hebben kunnen laten realiseren, zoals adviseurbureaus uh, of adviesbureaus, uh, interieuradviseurs, uh, noem maar op. Uh, dus, ja, weet je, je, meestal gaan heel veel bedrijven of, uh, denk, die gaan buiten afzoeken, omdat ze het allemaal intern niet hebben. Ja, bij zo'n sportvereniging zit eigenlijk iedereen, zit van, van, van directeur tot putjeschepper, zit hier bij zo'n club. Ja, en daar tussenin zitten heel veel uh, mensen die ergens werken, die ergens verstand van hebben. Nou, dat is wel weer gebleken. Zij willen weer een keertje naar boven. Nou, meid, kom maar. Hoppakee, oh, okay, naar boven dan, nu. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup. Tempo, tempo, tempo, tempo. Oh, aan de verkeerde kant ook nog eens een keer. Hop, hop, hop. Kijk eens. Kijk eens. Jonge hinden. En dan willen we naar beneden. Nou, het is eigenlijk niet te doen zo hè dit hè. Oh, dat is dat een gasding. En als je daarop stapt, dan ga je bijna echt weg. Ja, door. Oei. En Oei. En nog het is ook niet te geloven. Nou, kom maar naar beneden en sla je slag. Dat is natuurlijk ook een uh, kreet van een bekende Nederlander. Kom maar naar de wegen, en sla je slag. Ooit, vroeger in het ver verleden. Nou Frons uh, zit er nou op. We gaan weer uh, terug, gaan spulletjes pakken. En dan uh... ja, gaan we de volgende keer weer eventjes kijken. En hoop dat het dan wat minder waait. Dus dat ik iets meer kan, nou, iets meer kan doen met die drone. Dus uh, ik kan er ook hard aan het werk. Altijd hard aan het werk. Nee. Nou ja, dat bedoel ik dus. Ze kan best wel een balletjes schieten. Voor je dan? moet je niet zo doen. en Je moet trouwens met wisselen. Dan had ik uh, gezien dat je uh, regelmatig hier bovenop zit met, jou, uh, met jouw vinger. Maar hier zit de microfoon. En dan hoor, je dus, dan hoor je dus niks. Dus als je met wisselen moet je echt aan de zijkant uh, doen. Ja, dan ga je alleen mee verder met hebben wij ook een, een sign. Kunnen we ook een sign maken. Een sign. Een teken, kijk. Enzo heeft de knolpauw, yeah. Bakketjes oh, yeah. hebben dit, hè. Zo. Oh, ja. Yeah. So, Bakketjes zo. Nee, zo. So. Ja, zeg, ik, zo. Oh, ja. Yeah. Nee, yeah, met je duim zo. Nee, dat laat ik zo. Bakketjes hebben dit. De uh, kaps hebben niks. Ja, uh, doen we ook niks. <laughs> nee. Oh, ben je aan het filmen? Je moet wel kijken naar je filmt. Je filmt alleen maar bos. Hout. Niet. Hou die camera's nou eens voor je. Kind. Nee, niet zo. Gleappert. We hebben een hartstikke leuke dag gehad met de drone vliegen bij de nieuwe Kraanhof, of de nieuwe sportpark. Wat vond jij ervan? Dat leuk leuk met die drone, een beetje vliegen zo, een beetje oefenen. moet natuurlijk best wel een hoop aan gebeuren. De fine tuning, het op, op mij laten richten, dat kreeg ik niet, helemaal, uh, niet meer voor elkaar. Dus we moeten nog uh, goed oefenen daarin. ja goed heeft uh, een aantal shots gemaakt, dingen geprobeerd. En als ze aan het lopen is dat ik dan met de drone een beetje kan volgen, dat ik dat zelf uh, doe. Maar in feite zou het volgens de beschrijving, zou ik hem ook moeten kunnen laten volgen. Ja, alleen nogmaals, ik krijg het niet voor elkaar, dus ik moet nog uh, goed oefenen. Ja, je kan zien dat zijn twee dagen geweest. De eerste dag was het een beetje winderig. Op zich ging het nog niet zo verkeerd, maar je kan wel merken dat deze drone, als hij wat tegenwind krijgt, dat hij daar wat moeite mee heeft. De tweede dag was makkelijker, het was nou ja, bijna windstil. En dan kun je ook zien dat ik hem mooi beter kan hufferen. En uh, dat ik dan uh, ook een bet beter beeld uh, krijg. Ja, Baloo die was een beetje aan het uh, klooien. Dat is een van de uh, honden, die, die kleine witte daar, die doerak. Die wilde een onder de camera wegduwen. Dus die was een beetje aan het klooien, maar dat geeft niet, maakt niet uit. Ik heb een en Spike. Ai! Hallo. Kijk, ook. Dus, eh... Dag Snowy. Dus, nou ja, goed, daar waar we... Kijk je aan. Doe ik nog eens? Hai. Nou ja, hij kijkt een beetje raar. Hé, Snowy. Kijk een beetje raar, hè? Dus ja goed, dus die dag hebben we in ieder geval, in ieder geval goed kunnen, ja, goed, kunnen vliegen. Dan heb ik ook een beetje van het sportpark kunnen laten zien. Een nieuw complex gebouwd. Oh, goed door je ogen. Die, die Powerhill dat gaat hem wel worden denk ik voor een aantal spelers. Die kunnen we mooi gebruiken voor de conditietraining, goed dat de beentjes laten trainen. Maar zoals het ook in de, in de vlog staat, goed voor de fysiotherapie. ...fysiotherapeut Om, eh, om eh, herstaltrainingen te laten doen voor spelers of voor ja, wie dan ook, het maakt niet uit. Nou ja, dat. Dus ik, eh, ja, nogmaals, ik vond het, eh, eh, ondanks dat de beelden eh, soms niet helemaal eh, mooi stil waren en mooi zuiver waren, eh, voor de eerste keer op deze drone vond ik het helemaal niet zo slecht. Dus, eh. Altijd tijd om te verbeteren. Nou, eh, ik zou zeggen: blauw duimpje omhoog. Graag abonneren op dit kanaal. Wat zeg je nou? Ik zei alles in het Engels. En wat zei je in het Engels dan? Ja, belde we dat bijvoorbeeld. Abonneer op dit kanaal, druk het belletje. Ik... Nee, maar doe dan dan, doe dan. Nee, maar dat vind ik zo slecht. Ja. Ah, dat, dat vind ik zo slecht. Ja, dan doet ze het en dan. Nou, kom. Zeg. Nee. maar ik kan het niet goed uitspreken. Ja, dat maakt niet uit. Geef niet iedereen moeite, hè? <laughs> Komaan. Zo, thumbs up. Of wacht. Give us a bloed, like us if you want. Ik zie een spier van jou. Kijk hier, nee, zo'n spier is allemaal. Nou, ja, goed. goed, maar ja. uh, doe maar. <laughs> ja, maar, zie je, er is geen smoes. Maar net wist ik het nog en nou heb ik het een keer vergeten. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik zei nog, het is geen ja, smoes. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik ben het eerste voor vergeten. Like, like subscribe, en turn on the notification. Like, like, subscribe. turn on the notification. Turn on the notification. Ja, yeah, dat. Turn on the notification. Oké, okay, right, that's correct. Ik keek Engels. Je keek Engels? Yeah. Piper, broccoli. Oh, die, oké. Okay. Oh, goed. Nou goed, maakt niet uit. Voor onze vlog blijven we lekker in het Nederlands doen. Dus uh, nogmaals. Like. Wat doe je dan? Like. Blauw duimpje omhoog. Subscribe. En turn on the notification. <laughs> nee, ik kan het niet uitspreken. Turn on. Uh, notification. No notification. Ja. ja? Dus uh, nogmaals. Like. Huh. Turn. Dat kan niet. Even door. Dat kan niet, hè. Die video vier dagen geleden en die andere ook over vier dagen geleden. Dat kan niet, hè? Uh, dan hebben ze bijna tegelijkertijd gepost. Ja, dat kan. Jongens, He like het? Ze plaatsen de video op een andere dag. Ja, blijkbaar niet altijd. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op ons kanaal. En dan even op het belletje douwen voor de nieuwe vlogs van ons. Dus ik zou zeggen... Shalom, guys. Ja, ik, ik wil iets verzinnen met iets, met een mooi einde, een leuk einde. Ik zeg iedere keer tjoe. Nou, misschien is het al, is het, is het al wel, tjow, ik weet het niet. Maar wel, tot de volgende keer. Ik zou zeggen tjoe.